Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben weer bij Arnold Boer en van de Boer Worstrux in Pesse. En vandaag gaan we het hebben over hoe laat je je trailer, of tenminste welk paard moet waar... ...en wat doe je met je hooi en wat doe je met je vloer en meer van die dingen. Dus leuk dat je weer mag komen Arnold. Ja. En, uh, ik altijd ben... goed, daar zijn we voor. Ja. Ja. Kijk, dat vind ik altijd leuk aan de bieditieus, daar gaat hij. Ja, yeah. en wat dan heel veel mensen doen, ja? dat de paden staan erop. Ja, schrikken zich dood? Laat ze dan niet schrikken. Die draai je weg. Zodat ze er niet op gaan staan. Deze laat je zakken. Doe altijd voorzichtig en rustig aan. Die gasveer die erin zit, Die doet zijn eigen werk. Maar als jij door die oliedruk heen drukt, gaan gasveeren stuk. Ik heb altijd zwinters, winters Mensen willen dat steeds snel. Die gasveer moet zijn werk doen. Je moet zelf niks doen. Nou, ik kan je vertellen, ik zal altijd... de aan die deuren zelf open en dicht te doen. En ik moet maar denken waarom die gasveer het niet doet. Te, vaak te snel. <lacht> ja. Als je je paard laat, ja. dat je altijd zorgt dat je de goede kant van de weg, het zware paard, zet. Hoe bedoel je de goede kant van de weg? Nou, als je rijdt, dan heb je rechts de berm ja. en links de middenstreep ja. En de berm is al een stuk gereden. Ja. Dus is er zit altijd al een gat, of, of, of je rijdt per ...je een wijkje uit en dan klap je door een gat. Dus de linkerkant. Dat is dus deze kant. Ja. Hier zit een ja. zware paard. Oh, we doen het altijd andersom? Ja, ja. dat Moet eigenlijk niet. Oké. Okay. Rijd maar zelf en kijk maar als je langs de weg rijdt, dan is altijd die kant te slecht. En je rijdt met een trailer altijd aan de rechterkant? Uiteraard. Ja. Ja, ik wel. Dus altijd een zware paard links? Nee. Goed. Voortaan moet Corona dus aan die kant. Dan ja. ja. nou heb ik een paard dat tegen de zijkant aanleunt. Ik heb geen idee waarom ze dat doet, maar die staat dus. Zo in de trailer. En die zoeken steun. Ja, dat snap ik. Maar maakt dat nog uit voor een trailer? Dat zei ik dus eigenlijk, ja, heb ik hier verteld van die grote deur. Ja. Dat bijna niemand dat durft. Ja. Waarom niet? Dat paard er tegenaan gewoon. Als je een paard van zes, 700 kilo gaat leunen, ja. wat gebeurt er dan? Ja, dan, dan gaat dan het gewicht dus, deze kant op. Ja, dus het ligt aan de kwaliteit van de trailer. dus Het gebruikte materiaal wat hier tussen zit. Ja. Hoe sterk is die, die opbouw, die kap. Ja. En hoe is het aan elkaar gezet? Maar ja, dat weet ik als, uh, als uh, gewoon mensje niet. Deze nee. trailer, als hier vooral aan die kant zou staan, of aan deze kant, zou ze er dan tegenaan kunnen leunen? Ja. ja. Oké. Okay. Maar het ligt aan de kwaliteit van de trailer. Je hebt goedkope trailers, die, die kunnen dan wel. Maar na een paar jaar uh, krijg je scheurvorming in polyester, dan gaat dat wel stuk. En dan piepert en... ze er doorheen? Nou, doorheen zullen ze direct niet gaan, maar dan krijg je wel schade aan de buitenkant. Oké. Okay. En is er nog iets aan te doen? Nee. Nee, okay. dat is gewoon. je koopt afkwaliteit kwaliteit of je koopt iets minder en dan koop je wat vaker. Dus per saldo kost dat weer net zoveel. Oké, okay, maar ik dacht meer, je kan kun je als, als uh, eigenaar van zo'n paard nog zelf iets doen in de trailer waardoor ze niet zelfs gaan lopen hangen? Nee, dat moet, dat moet gewoon kunnen. Ah, oh, dat moet kunnen. Oké. Okay. Ja. En wat altijd belangrijk is, dat die stang. Die zit er natuurlijk in omdat ze niet naar voren en niet naar achter gaan. Maar ook uiteraard. Hier zit een beugel, daar zit hij, dus hij kan ook niet uit elkaar trekken. Oké, okay, dus, dus die zorgt ook voor de stevigheid? Ja, en mede-mede ja, okay. Dus pak je je schot eruit, zorg ervoor, langer stang achter, lange stang voor Sommige mensen die zeggen, oh, ik pak mijn schot er even uit, paat en de voiler erop En die gooien ze los erop, dan heb je wel je stevigheid tussen je achterstang en je voorstang kwijt Dus dan moet je een extra lange stang hebben liggen? Ja Oké okay. En de bodem, er zijn mensen die gooien er flas in, er zijn mensen die gooien er hooi in en er zijn mensen die gooien er niks in Wat is het handigste om te doen? Ja, ik ben zelf voorstander om er niks in te doen Want ze hebben hier echt grip en als je de rubbervloer goed schoon houdt, dan hebben ze het meest grip uh, Zit er paarders in, dan, dan, dan wordt die al glad yeah. Leg je de stro op, hetzelfde verhaal en ja, uh, urine loopt er wel uit Dus ik zou er persoonlijk niks op doen uh, altijd heel belangrijk is dat je je allemaal goed dicht houdt. Ja. Yeah. En dan hou je het best allemaal in het zicht als het gewoon echt goed schoon is. Oké. Okay. Nou, als je een paard de trailer in laat lopen, dan nou staat hij. Dan maken ze altijd vast. Is dat ook nodig? Want voor mijn gevoel heb je er eigenlijk niet zoveel aan dat dat ding vaststaat. Nee, nou, ze zetten ze vast. En wat gebeurt? Er wordt hier vastgezet. Ja. Yeah. Is een paniekstuk. Ja. Yeah. Als ze voor het gevoel vaststaan, dan staan ze vast. Maar in principe, wat je zegt, als je de achterstang erachter doet, staan ze wel vast. Maar dat is ook voor het, meer voor het gevoel, want als een paard wil, dan gaat hij er toch uit. Eh, zeker weten, want ze hebben mij gewoon kapot getrokken. Ja, maar het is ook, nou, net wat ik al zei, gevoel. Maar ze, als, stel je voor, ze gaan hier overheen en ze liggen hier half op en ze willen terug, dan heb je een paniekstuk. Ze yeah. zitten hier aan vast, dus als dit stuk naar beneden valt, dus de helft hiervan, kan hij de lengte van de stang nog terug achteruit. Dus dan staan ze eigenlijk hier toch weer vast. Dus wil, is er dan een publieke situatie, is er iets en je hebt hem niet vastgeknopt en je pakt de achterboom erachter weg en je staat langs de snelweg en er zit nergens meer aan vast, dus ik zou het altijd wel doen. Oké, okay, maar dan puur voor het geval er iets gebeurt en uh, je zou de achterstand weghalen of hier breekt iets dat ze toch nog in ieder geval niet eruit vluchten, ja, maar ja. ja, dan trekken ze hun halve toch kapot. Ja, in het ergste geval wel, maar je, de, me, veel meer kun je er ook niet aan doen. Nee. Oh, heel mooi. Ik zie hier prachtige beugels om uh, voorbakken aan te doen. Uh, ik zie wel eens mensen er water in doen, is dat slim? Ja, kijk, sommige mensen doen dat. Uh, ik vind, uh, het kan ook onrustig zijn als dus je gaat rijden. Maar uh, het plotste misschien uit, het valt ze voor de voeten, wordt het misschien Met glad. Plat, ja. Maar het is of. Ik zou zelf zeggen van, joh, doe gewoon tijdens even een lange rit. Vul die emmer af, laat ze leeg drinken en rijd daar gewoon leeg mee. Maar dat is ook mijn mening en er zijn heel veel mensen die, die, die doen ik denk er anders er dan wel over. Ja. Okay. Wat wel een voordeel is van losse emmers uh, Vroeger had je in die zadenkamers ja. heel veel, zo, zo, echt zo'n zo, zo kommetje erin, krijg je heel slecht schoon ja. Als je deze afvult en je wordt er buiten even over de kop, dan is hij leeg Hoor je net, ik doe het altijd aan die uh, ijzeren dingetjes uh, ja. Er zijn mensen die doen ze daar aan het plafond, maakt dat nog uit voor de trainer? Mm, als je... Dat punt is er in principe voor gemaakt, ja. maar mocht je dat hier aan doen, en je hebt gewoon een stevige constructie, kan dat best. En wij doen ook wel eens op wens van de klant dat wij een, een plek in de trailer maken waar die klant dat wil. Oké. Okay. Dat zijn vaak de dingen wat de klant bij ons aangeeft, dit zijn wij uit de volledige gewend, zodat ik het graag nog een keer, dan maken we dat wel. Oké, okay. handig. Nee, heeft deze een heel groot voorraam. dat zie je eigenlijk nooit. Vind een paar dat fijn. Sommige paren vinden het fijn, sommige vinden het niet fijn. Dan doe je een gordijntje ervoor? Nee, ja, nee dan bestellen we hem zonder naar het oh, okay. ja. Wat is het? Ze, hij is wel heel ruimtelijk. hè? Ja. Als jij een trailer aan de binnenkant zwart verft, loopt een paard daar niet op. Nee, ja, is donker. Dus is je te klein. Nu lijkt hij groot, je loopt erop, je hebt je vooraan, je hebt je volledige deur open staan, je hebt hier licht, dus ze staan er veel prettiger op. Okay. Maar ik hoor wel eens een enkel geval, dat ze, vooral in het donker, die lampen aanzien komen, dat ze dat dan niet fijn vinden, maar daarom zijn ze ook getint. Ja, en... dat dimt het? Ja, en van de 10 trailers gaan er 9 met een raam weg. oké. Oh, okay. Dus dit zal meer roosgevend zijn dan andersom paniek. Nu zag ik een uh, rolgordijn en uh, ik zie dat hij raampjes heeft die open kunnen. Uh, hoeveel ventilatie heeft een paard nodig? Nee, je moet eigenlijk, uh, als je op de internationale ritten ziet en wat er al temperatuur, sensoren moeten erin, dan moet je een bepaalde temperatuur houden. Maar het is hier in dit geval, deuren dicht, ramen kunnen opengezet worden, maar krijg je dan krijg je de rijwind die boven langs de kap de warme lucht uitpakt, laat je je zeiltje open, dan gaat het daaruit. Ja. Yeah. In principe is dat voldoende. Dan doe je okay. echt langere ritten, dan moet er een temperatuurregistratie in. Dan moet er eventueel een ventilator in die okay. elektrisch bediend wordt. En dan hou je dat daarmee bij. Maar zover moet je niet gaan denken met, met, met dit soort trailers. Je hebt wat ik al zei, ruimte. Dus die hoogte zit er, yeah. de lampen zit bovenin. Yeah. Tot de rijwind pakt hij dat eruit. En sta je op concours en je hebt je achterzeiltje open, je hebt je voordeurtje open, dan, dan gaat het al gauw goed. Okay. Bedankt dat je deze vragen ook allemaal wilde beantwoorden. Mocht jij nou nog vragen voor Arnold hebben, dan kun je ze hieronder achterlaten in de comments. En mocht je veel meer willen weten erover of uh, zelfs geïnteresseerd zijn in het kopen van een trailer, dan mag je altijd bij Arnold langskomen. In Pessen, ik kan je vertellen, het is voor ons een eindje rijden, maar het valt reuze mee, want het ligt vlak langs de snelweg. Bedankt voor het kijken naar deze video. Mochten jullie nog vragen hebben op ander soorten video's over trailers, busjes, wagentjes, vrachtwagens of wat dan ook hebben. Laat het dan ook hieronder even achter. Want dan komen we graag nog een keer terug voor de volgende vragen. Ja, dat is altijd goed. Dat is fijn. Bedankt voor het kijken naar deze video en graag tot de volgende keer. Doeg!